Beste luisteraars bij de podcast van Zij. Ik heb vandaag Chantal van Schijk voor mij in de lens. Welkom, Chantal. Dank je. Chantal, jij bent een vrouw uit de bouw en je hebt je helemaal gespecialiseerd in het bouwen met hout en ook andere biobased materialen. Je bent daarnaast vrouw en moeder van drie zoons. En je bent je best wel bewust van jouw positie als vrouw in de bouw. En ik ben zo benieuwd naar jouw kijk op manieren om sneller gelijkwaardigheid voor vrouwen voor elkaar te boksen. Uh, hoe doe jij dat? En Wat maak je mee? Dus, nou ja, nog een keer welkom. Um, jij werkt bij uh, Holland Houtland, of dat is van jou, begrijp ik. Um, ja. Wat kan je ons vertellen? Nou, Holland Houtland is, is mijn bedrijf en ik heb uh, dat bedrijf opgericht uh, samen met mijn compagnon Sandra Nap. En uh, wij zijn dus twee vrouwen uh, die werken aan het opschalen van uh, bouwen met biobased materialen. En uh, ja, zoals je al zegt, we zijn uh, vrouwen in de bouw. <laughs> en dat is bijzonder. Ja, dat is uh, best wel bijzonder. Het is een, uh, een vrij traditionele uh, wereld waar uh, veel uh, mannen in werken. In de verschillende uh, vakken kom je veel mannen tegen. Gelukkig ook wel steeds meer vrouwen hoor. Ik, uh, ik heb gisteren nog lesgegeven op uh, de rol van, uh, van Amsterdam, uh, waar allemaal uh, studenten zijn die be bezig zijn met uh, de gebouwde omgeving. En daarvan was de helft vrouw en de helft dus man en uh, dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Dus er zijn wel steeds meer vrouwen die in de bouw werken. Wat valt je op als je kan me voorstellen dat je een bouwplaats oploopt? om iets te checken of uh, te bespreken. Hoe werkt dat? Nou ja, zo, uh, zo concreet zit ik. Uh, ben ik niet met de bouw bezig, dus ik, uh, ik uh, kom niet zo heel veel uh, op de bouwplaatsen. Maar ik praat veel meer met uh, de, de mensen die uh, de bouw inkopen, die uh, bouw financieren en uh, architecten, producenten van uh, bouwmaterialen. Dus ik, ik uh, kom ze meer in kantoren tegen dan, uh, dan op de bouwplaats. Ja, en wat je tegenkomt is uh, dat het een wereld is die. Het gaat over harde materialen, het gaat over technische dingen. En dat vinden mannen over het algemeen uh, interessant om over te praten. En uh, uh, wij pakken daar af en toe een, een andere rol in en uh, stellen daar andere vragen. Als Holland Houtland proberen wij mensen bewust te maken van dat je kan. ...bouwen met andere materialen dan steen en uh, staal en baksteen. En dat je kan bouwen met hout en hennep en vlas en stro. En uh, dat zijn hele andere materialen. En uh, die materialen en die oplossingen willen wij zichtbaar maken. En uh, nou ja, wat wij dan doen is uitleggen dat het anders kan. En verbinden uh, van mensen dus de zoeken naar uh, bouwmaterialen of zoeken naar oplossingen. Uh, laten we zien dat het op een andere manier kan. En, uh, yeah. Is jouw vrouw zijn daar uh, heeft dat een bepaalde factor daarin? Uh, ja, want ik denk dat het, uh, het is soms onverwacht is. Dus je, er wordt vaak verwacht dat je op een bepaalde, nou ja, de, er wordt vaak verwacht dat er een man binnenkomt die iets komt vertellen. En dan komt er een vrouw binnen. Of je bent op een bijeenkomst waar 50 mannen zitten en je, je bent de enige vrouw uh, die daar aanwezig is. En je hebt ook nog eens een ander verhaal. Uh, je wil ook iets anders zichtbaar maken. Je wil ook iets anders uh, laten zien. Dus daar maak je dan een beetje gebruik van. Dat je, dat je een beetje anders uh, in die wereld zit. Yeah. En dat vind, vind ik wel heel erg leuk om, uh, om te doen. Dus het versterkt eigenlijk jouw veranderende uitnodiging... Die wordt versterkt door jou of jullie vrouw zijn. Ja, een beetje wel. Ja, wij we zijn veranderers. Uh, dat is ook onze achtergrond. Uh, we hebben dat niet alleen in de bouw gedaan, maar ook in andere uh, transities. Namelijk naar uh, duurzamere mobiliteit, uh, naar uh, duurzame transport, duurzame wonen. Dus dat zijn verschillende uh, transities waar we in gewerkt hebben, allebei. Uh, dus we zijn veranderaars. En uh, nu zijn we dus in de, in de bouw bezig en uh, proberen daar uh, wat... Uh, te veranderen. En daar is het wel handig soms dat je anders denkt of anders bent en misschien zelfs ook al anders uitziet. Eh, dat kan soms wel handig zijn. Ja, daar maak je er gebruik van. Maak jij ook mee dat er, uh, nou ja, er wordt natuurlijk gesproken over de loonkloof en de pensioenkloof en de autoriteitskloof zo Welke dingen zou jij daarvan kunnen noemen als iets waar je, nou ja, waar, waar je wel eens tegenaan loopt? Ik... Dat is een, een, een grote vraag. Ja. Soms realiseer je niet echt dat je dat tegenaan loopt en bedenk je later van hey, was dat eigenlijk anders geweest als ik een man was geweest? Hadden ze dan misschien anders gereageerd? Um, dus dat, dat uh, kom ik wel eens tegen. En soms realiseer je je dat er inderdaad een, uh, een autoriteitskloof is, hè? Of dat je dus... Ik denk dat wat je daarmee bedoelt, is dat je dus misschien soms het gevoel hebt dat uh, mannen serieuzer genomen worden. Of uh, uh, dan dat de vrouwen uh, serieus genomen worden. En dat realiseer je vaak pas achteraf. Dus dat, dat soort dingen, ja, dat, dat kom je wel tegen. En, en uh, kom je dat minder vaak tegen nu dan eerder? En zijn er dingen die je daaraan kunt doen? Bespreek je dat bijvoorbeeld van tevoren? Of? Nou, nee, weet ik, nee, ik denk niet dat ik dat van tevoren uh, bespreek. Nee, ik denk dat ik dan inderdaad meer het achteraf me realiseer dat het uh, zo uh, was. En dat we dan met elkaar erover hebben van... Hey, volgens, mij, uh, volgens mij ging dat, <gind> dat niet helemaal zoals we het zouden willen. Ja, en wat, wat we dan soms doen is... Soms trek je dan probeer je op een op een andere manier op te stellen. Probeer je uh, het op dezelfde manier te doen zoals de de mannen dat doen, maar uh, soms uh, probeer je juist ook meer de kracht te zien van de, de andere manier waarop wij uh, naar dingen kijken of de vragen die we stellen. Of, uh, nou ja. En dan houden we het gewoon daarbij. Uh, kan je misschien een voorbeeld geven van dingen op een andere manier brengen om, om nou ja, dit uit de, de wind uit de zeilen te nemen? Hier, hierbij? Ja, een, een... Voorbeeld. Um, ik, ik merk dat in die bouwwereld men, heel veel mensen elkaar kennen vanuit de vroeger uh, um, mensen die uh, in de bouw werken of uh, die hebben vriendjes. Ze kennen elkaar en ze zijn goed in netwerken. Uh, de mensen, mensen hebben uh, allerlei verbindingen al met elkaar gelegd en uh, werken op die manier. Wij proberen als Holland Houtland uh, nieuwe producten uh, te laten zien, nieuwe mogelijkheden te laten zien. Dus je komt van een andere kant en dan Probeer je daar in te breken. En uh, dan moet je dus nieuwe verbindingen leggen. En uh, dat moet je op een andere manier doen. En ik merk soms dat, ik dan, ja, dat, je, dat, je, uh, dat die verbindingen, die netwerken die er al zijn, die zijn heel sterk. Daar moet je gebruik van maken. Uh, die mensen kennen elkaar, dat is, uh, dat is heel fijn. Maar je bent, als, als buitenstaander, uh, je bent op verschillende manieren een buitenstaander en, uh, en probeert daar dan uh, verbindingen, uh, andere verbindingen mee te leggen. En um, nou ja, dat, dat doen we door bijvoorbeeld heel veel te investeren in kennisdelen, in sessies uh, bijwonen, vragen stellen, uh, inspiratie te bieden, nieuwe beelden te laten zien. Dus waar die mannen misschien de neiging hebben om dat te houden. We kennen dat, of we, we, we kennen die wereld, we kennen elkaar al. Uh, proberen wij beelden te laten zien van dat het anders kan. Dus bijvoorbeeld goede voorbeelden uit, uh, uit de, de praktijk te laten zien. Uit het buitenland te laten zien. Dat er wel geband kan worden met, uh, met biobased materialen. Ja, je laat een, een perspectief zien. Ja, ik denk dat dat niet per se alleen van mannen geldt. Maar dat een heleboel mensen nou de, denken, ja, dit is bekend, dit is vertrouwd, dit is goed. Ik weet waar ik aan toe ben. En dan is iets nieuws natuurlijk altijd. Ja, hè, daar moet je extra in investeren om dat te leren kennen en zo. En jij zei al, je investeert in kennis delen. Ja. Ik hoorde jou al zeggen dat je bij een hogeschool was gaan lesgeven. Wat voor dingen doe je nog meer om uitleg te geven over de? Ja, we hebben de afgelopen jaren heel veel op heel veel bijeenkomsten, evenementen hebben wij uh, presentaties gegeven. En hebben we laten zien voorbeelden, laten zien van dat het anders kan. Wat we ook gedaan hebben, is een, een gids gemaakt met alle uh, biobased materialen die er, uh, die er zijn. En uh, leveranciers en architecten en bedrijven laten zien die dit allemaal kunnen. En die gids hebben we gemaakt en, uh, en gepubliceerd. Toen die gepubliceerd werd, was iedereen erg enthousiast. En waren er weer een heleboel bedrijven die zeiden, wij willen er ook in. Wij willen ook heel graag uh, onszelf laten zien. Die, die groeiende markt van uh, biobased materialen, om die uh, te laten zien in een gids, dat was een, uh, dat was een hele goede, goede vondst. Uh, dus um, uh, dat, dat soort dingen doen we en we willen nu een, uh, een nieuwe gids maken om hem alweer te updaten. We zijn nu weer een jaar verder oh, dit, en uh, ja. ja, dus dat, uh, dat soort dingen doen we. Wat we ook gedaan hebben is, um, we hebben een onderzoek gedaan en in plaats van een rapport te schrijven over de resultaten hebben we een film opgenomen in een studio in de vorm van een talkshow en hebben we het gesprek gevoerd over uh, de oplossingen die we zien en hebben we het laten ver hebben we het verbeeld in, nou ja, echt beelden van, het, van, het, van een uh, verbouwing, uh, van een, een aanpassing. En uh, daar het gesprek over gehad en uitgelegd wat er allemaal mogelijk is om het op een andere manier te doen. En um, uh, die talkshow die hebben we uh, gepubliceerd en die, uh, die kan iedereen terugkijken. En dan uh, die informatie op een andere manier tot zich nemen dan, uh, dan via een rapport of een, uh, via papier. En dan spreek je denk ik, uh, nou ja, vooral ook opdrachtgevers aan of... Of uitvoerders? Uh, opdrachtgevers, ja. ja. ja dus uh, ja. bijvoorbeeld gemeentes en woningcorporaties die op een andere manier uh, willen gaan bouwen, die uh, bezig zijn met hun klimaatdoelen, die, uh, die spreken we daar, uh, daarmee aan. Ja. Het is nog niet helemaal concreet zeg maar, in mijn hoofd van, nou, wat betekent dat dan als gemeente X zegt, ik wil uh, nou, ja, uh, milieuvriendelijker iets, een of andere verbouwing doen. Hoe gaat dat dan, zo'n gesprek of zo'n uh, proces? Nou ja, als een, uh, heel vaak hebben gemeentes uh, doelen. Uh, ze willen energie neutraal zijn. Uh, de woningen die ze gaan bouwen, moeten energie neutraal zijn. Moeten klimaatadaptief zijn, uh, natuurinclusief. Ze hebben een heleboel. Het uh, moet circulair zijn. Ze hebben heel veel verschillende doelen die ze uh, willen halen of moeten halen. Uh, er worden heel wat eisen aangesteld. En uh, dan zitten ze met zo'n uh, zo bouwproject. En, uh, dan kijken ze daarnaar en dan, en dan stapelen ze al die doelen op elkaar. En wat wij dan eigenlijk zeggen is, als je het biobased gaat oplossen, op een manier zoals wij daar naar kijken, zonder te slopen wat er nu is, bijvoorbeeld te gaan bijbouwen, aanbouwen, optoppen, ingrijpen in de bestaande bouw, en je gaat daar met biobased materialen aan de slag, dan kun je al die doelen op energie neutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief, energiezuinig, kun je allemaal in één keer behalen. En dan blijf je binnen een, binnen een CO2-budget. En kan je op een heleboel doelen in één keer je slag slaan. Ik, ik, ik probeer het me voor te stellen. Dus, een, een, ik noem wat een, een woning die normaal gesproken plat zou gaan. En er zou een nieuwe woning komen. Jullie zeggen nee, bouw er als het ware iets omheen of naast of tegenaan. Ja. Maar hoe dan? Met wat voor spullen? Ja, nou, met, uh, met voor de constructie bijvoorbeeld hout. En voor de isolatie kan je hennep gebruiken, of vlas of stro. Allerlei restmaterialen uit de tuinbouw kan je daarvoor gebruiken. Er zijn allerlei materialen die heel erg geschikt zijn voor de, voor de bouw. We hoeven niet, ja, het is, veel dingen worden nu opgelost met isolatie, wordt gedaan met pur en peer en steenbol. Dat zijn allemaal materialen die, ja. die toxisch zijn en die schadelijk zijn voor de gezondheid, die veel CO2 uitstoten in het, bij het maken van die materialen, veel stikstof uitstoten. Dus dat zijn allemaal uh, de dingen die we eigenlijk niet meer uh, willen en uh, andere materialen gaan, uh, gaan gebruiken. En dat zijn allemaal materialen die, die biobase materialen zijn allemaal materialen die gewoon groeien in de natuur en die, die je kunt oogsten en die je misschien gebruikt voor, voor verschillende dingen. Uh, dus een hennepplant kun je gebruiken voor, een deel kun je gebruiken voor voedsel en een deel kun je uh, gebruiken voor uh, de auto-industrie en uh, een deel kun je gebruiken voor de bouw. Stro is een restmateriaal van graan, dus uh, we, we, het graan hebben we nodig voor als voedsel ja. en de stro gebruiken we dan uh, in de bouw. En dan worden daar, ik noem maar wat platen van geperst ja. of uh, ja. uh, rollen, hè? want bij steenwol denk ik natuurlijk aan die grote rollen. Ja. Ja. <laughs> en die zijn dan ook van dat materiaal Ja. ja. Uh, ja. Oh, gemaakt yeah. oké okay, ja yeah. Ja, en, dat was dus, uh, en dat staat allemaal in die gids. Ja, dat staat allemaal in die gids. En, en, ja. en dat is ook zo, uh, zo leuk als we dit soort uh, uh, dingen vertellen. Uh, Jij ja, gaat het je meteen verbeelden. Hè? Ook zo van, oh, hoe ziet het er nou uit en hoe ziet het, hoe die materialen... Ze zien er hetzelfde uit in de bouwmarkt als dat die traditionele materialen er eigenlijk uitzien. Het, het, het, het is uiteindelijk niet heel anders dan dat die andere materialen allemaal waren. Maar uh, ja, dit, ze zijn van uh, andere grondstoffen gemaakt. Maar net zo handzaam, net zo handzaam. Zo handig, ja. Veel beter voor het milieu. Ja. En, ja. en de kosten? Ja, en de kosten? Ja. Uh, sommige materialen zijn uh, misschien ietsje duurder uh, nu, uh, maar uiteindelijk uh, ze zijn ze beter voor je gezondheid, ze zijn langer uh, houdbaar, je stoot minder CO2 uit. En vooral voor grote projecten zijn natuurlijk die dingen als CO2-uitstoot heel, uh, ja. heel relevant, want dan gaat het ineens ook om geld. Um, ja, precies. Dat kost, uh, kost ook geld. en uh, kijk, voor, je voor je eigen huis is het sowieso heel fijn als je zelf gaat verbouwen om met materialen te werken die prettig zijn voor je gezondheid. Maar voor grote bouwprojecten zijn er natuurlijk in een heleboel doelen die je zou behalen, halen. Die je er af kan, ja. uh, mee kan afstreken, yeah, zeg maar. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, een prachtig inkijkje. En als mensen dus bijvoorbeeld zo'n gids willen bestellen... kunnen ze dat dan digitaal via jullie site doen? Ja. Of is hij ook echt op papier? Ja, hij is en een... digitaal en hij is dat gewoon is. vrij toegankelijk. Ja. En uh, de, de talkshow en de, de gids uh, staan op onze website, hollandhoutland.nl. En uh, daar kan je dat, uh, dat allemaal vinden. Ik hoop dat mensen die daarmee bezig zijn hier uh, naar gaan kijken. Heb ik nog een laatste vraag als het gaat om de nou ja, ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Wie, hè, die, je ziet nu dat de, zeg maar de achtergestelde partij heel hard roept en schreeuwt en dingen doet en zich moet bewijzen enzovoort. Hoe denk je dat dat in de bouw misschien wat sneller zou kunnen gaan? Dat er meer gelijkwaardigheid van man en vrouw op de werkvloer uh, zou komen. Wie moet er daar allemaal wat voor doen? Nou ja, volgens mij is het uh, belangrijk uh, dat we... Allemaal gaan bewegen. Dus niet alleen uh, de meisjes die uh, moeten opkomen van rechten en kunnen laten zien dat ze technische dingen heel uh, goed kunnen of dat ze iets toe te voegen hebben uh, aan de bouw. Uh, maar ook uh, de, de jongens uh, en de, de moet van allebei de kanten moet er, uh, moet er iets veranderen om elkaar ruimte te geven. En ik denk dat, dat dat, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat we elkaar nodig hebben. Vooral waar ik heel erg mee bezig ben, zijn de, uh, de klimaatdoelen. Om ervoor te zorgen dat we uh, niet uh, boven de anderhalve graad opwarming van de aarde uitkomen. En om die klimaatdoelen te uh, behalen, hebben we heel veel mensen nodig. Uh, we hebben technische mensen nodig in, uh, in de energietransitie, in de transitie van de bouw. We hebben technische mensen nodig, maar we hebben ook mensen nodig die kunnen verbinden en die kunnen samenwerken. En daar hebben we op allerlei mogelijke manieren vrouwen en uh, mannen voor nodig. Uh, dus ik denk dat we, nou ja, dat, we daar, dat we daar ons bewust van moeten zijn en die ruimte moeten geven. En ik heb dat dus inderdaad gisteren op die hogeschool gezien, die jongens en die meiden die samenwerken. De jongens die vragen naar de isolatiewaarde en de meiden die vragen naar welke sociale waarde en welke sociale cohesie kunnen we hier bereiken door op deze manier te gaan bouwen. En, uh, en als ze nou naar elkaar luisteren, dan uh, zie je dat ze eigenlijk met hetzelfde onderwerp bezig zijn. En dat vind ik, uh, vind ik heel interessant om uh, die uh, verbinding te leggen. Het moet voor iedereen beter en daar kan iedereen ook wat aan doen. Ja, is, uh, ja. Als dus ja. ik het heel kort zo aan dank ja. ja. Nou, dankjewel voor je tijd en uh, dit uh, leuke inkijkje in uh, jouw werk. Ja, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze aflevering waarin Chantal, een vrouw in de bouw, het gewoon vooral heeft over de bouw. Wat je allemaal wel niet kunt met vlas, stro, wol, olifantgras. Ik vind het fantastisch. Wil je het nou verder hebben over isolatiewaarden, maar dan met biobased materialen, dat kan. Chantal en haar compagnon hebben een prits gemaakt waarin ze laten zien wat er allemaal kan en wie dat dan doen. Het is echt een prachtinitiatief initiatief waarmee deze vrouwen in de bouw voortrekkers zijn. In de volgende aflevering een vrouw die vanuit haar ervaring in IT-projecten zal vertellen wat daar goed werkt voor de gendergelijkwaardigheid. Graag tot de volgende aflevering. Abonneer je, dan krijg je vanzelf een seintje als deze online staat. Tot dan!